Welkom bij Model train stuff. Wat ik hier heb is een um, probeerseltje. Ik heb een Arduino-achtige uh, Node MCU ESP12 met WiFi chip. Um, oh, hoe heet dat ding ook alweer? AXL. Uh, AD, een ADXL 345. Dat is een sensor om te meten of dat iets tilt of niet. Ik heb twee weerstanden hier die aan de uh, A0 hangen. Daarmee kan ik het voltage op, de, op het spoor meten. Ik heb een voltage uh, regulator die de gelijkstroom omzet naar 5 volt voor de voeding van dit hele bord. En ik heb hier een hele kleine... Uh, uh, uh, Gelijkrichter zitten die ervoor zorgt dat of er nou gelijkstroom of wisselstroom op de baan staat, of dat ik mijn spoorbaan de, de trein de andere kant op laat rijden. Die zorgt ervoor dat altijd plus en min hetzelfde zijn om hier de boel te voeden. Op dit moment nog twee condensatoren om ervoor te zorgen dat uh, als ik even geen stroom heb, alles blijft rijden, uh, maar dat gaat vervangen worden door een lithium-ion batterij die langzaam oplaat en die uh, stabiel stroom uh, levert zodat uh, je in feite de trein um, kunt laten rijden uh, op een nieuw stuk spoor. Gewoon met de hand om te kijken. Uh, is het spoorvlak? Ja, meet die stroom? Ja, dan niet. Dus uh, de, dat zal ik dan ook zeggen. En wat er ook nog aan gaat komen. Maar niet met deze in ieder geval. Ik wil weten hoe snel de wielen draaien. Dus ik wil uh, dat op zo'n... Uh, zo'n rat als dit zetten en ik heb ergens hier de elektronica ervoor. Deze kan uitlezen hoe snel uh, lichtpulsen doorgelaten worden. Dat wil ik gebruiken om te kijken hoe snel mijn trein loopt zodat ik uh, ook oh, mijn treinen kan kalibreren. Kan, Het hele principe is dan dat dit ergens komt en de, een, een kleinere variant van dit wiel ergens komt te staan. Maar nu zie je, ik heb in ieder geval de voltage, de stroomregeling klopt enigszins en mijn uitmeten van um, hoe gebalanceerd mijn baan is werkt ook. En ik kan vanuit mijn laptop die hier buiten beeld staat gewoon zeggen, doe even een update, want ik heb nieuwe code en ik kan hem zo updaten zonder dat ik met USB-kabels dingen aan te sluiten of uit of te lezen. Het is gewoon um, via de wifi. Zo, dit was een re-upload van mijn oude meetreinproject. Ik uh, heb een oplossing gevonden voor het meten van de snelheid van de wielen. Redelijk voor de hand liggende. Dus uh, dat komt deel 2 aan. Uh, uh, waarbij ik ook hoop dat ik hem kan laten rijden. Om echte resultaten eruit te halen. Hoewel dat misschien nog iets te hoog gegrepen is gezien de ontzettende op van losliggende draden die het nu is. Um, bedankt voor het kijken. Uh, like, subscribe en uh, tot een volgende keer.